Goedemorgen, welkom vanuit Den Haag, vanuit het uh, Haga ziekenhuis. Um, ik wil eerst even het team voorstellen. Uh, Arnoud Haasdijk, interventiecardioloog. Henriette, interventieverpleegkundige. Ellen, ook uh, interventieverpleegkundige. En we uh, Bleker, interventiecardioloog. Um, we hebben vandaag een patiënt. Meneer van 76 jaar. Uh, verwezen vanuit ons... Uh, uh, Partner ziekenhuis in Delft. Um, is een meneer die in het verleden uh, twee een uh, maligniteit heeft gehad. Um, een aantal jaren geleden een toncarcinoom. Uh, waarvoor ook behandeling met chemotherapie. En uh, recent een uh, mantelcellimfoom, Waarvoor ook uitgebreide chemotherapeutische uh, behandeling. En inmiddels uh, onderhoud met rituximab. En uh, meneer werd uh, vrij recent... Um, uh, opgenomen in een uh, de graaf ziekenhuis in Delft. Met de decompensatiebeeld uh, is daar verder analyse gedaan. En uh, op echo wordt dan gezien dat er een slechte linkerkamerfunctie is, 20% reactiefractie. Um, wordt met MRI gekeken, wel uh, alom uh, vitaal uh, myokardweefsel. En er wordt een angio um, uh, uh, uh, gemaakt waarbij uh, gezien wordt dat distal in de rechter een vernauwing zit. Um, en dat er een ernstige uh, hoofdstamstenose is. Die gaan we zo meteen uh, uiteraard zien. Um, en uh, we hebben alles besproken in ons hartteam. Waarbij je normaal gesproken zou zeggen dat, uh, op basis van de anatomie, een uh, CWG de beste optie is. Um, maar gezien. Uh, de leeftijd in combinatie met de slechte linkerkamerfunctie en. Uh, de recente maligniteit. Um, werd de patiënt uh, beschouwd als niet. Uh, uh, operabel um, en is besloten om een um, uh, percutane uh, oplossing uh, te doen, een dotter, um, waarbij het plan vandaag is om uh, gezien de slechte reactiefractie en de locatie van de afwijking, de hoofdstam, om een uh, impella te plaatsen vooraf uh, ter ondersteuning, um, de afwijking te behandelen met rotoblatie. Uh, mogelijk hebben we ook nog een shockwaveballon nodig, even kijken hoe het eruit ziet en dan vervolgens uh, de linker... Uh, coronair te behandelen met stents. Dat is het plan en we gaan, uh, we gaan aan de slag. Dus we plaatsen nu de sheet. En dan gaan we nu uh, voor, uh, voor sluiting aan het einde van de procedure alvast de twee, uh, twee ProGlide's uh, plaatsen. Oké, okay. even de... Tweede. Tweede, of de ProGlide. Dus die plaatsen we dan kruislinks eh, ten opzichte van de eh, eerste proglide. Oké, okay, dus we hebben nu een sheet geplaatst in de lease. Dat is een, um, een 6-french sheet. En dan gaan we nu de um, impella sheet plaatsen. Um, dan gaan we uiteindelijk naar een um, 14-french. Oké, okay, dus gaan we één voor één uh, voorzichtig de um, arterie in de lease plaatsen. Uh, Zoals het heet. Oké. Okay. Oké, okay. en dan gaan we de lange sheet erin stoppen. Goed, dan mag die erop. Oké. Okay. Even wat meer uh, gaat eigenlijk zonder. Um, zonder veel weerstand. Dus dat is goed nieuws. Dus hier maken we de Impella verpakking open. Zet het apparaat aan. We sluiten de controller aan. Alsjeblieft. Nu wordt de Impella voorgevuld. Via het glucose wordt de hele uh, Impella geflushed. Dan moeten we even een katheter hebben om in de um in wil kamer te komen? AL-1 kunnen... ja. wil ik wel graag. Gewoon een diagnostische katheter is prima. Oké, okay. nu is het even wachten op de bloedverdunning. Dat um, moet even inwerken. Nou, nou twee uh, knap uh, uitgemikt. Ja. Ja. Uh, nou, dan kunnen we dus verder. Met een uh, AL-1 gaan we de klep passeren. Zo leggen we leggen nu de impella-voerdraad in de apex van de linkerkamer. Oké, okay, dus Dit is de impella-katheter. Dit is de pigtail die in de apex van de linkerkamer komt te liggen. Hier zit de inlet, dus hier wordt het bloed uit de linkerkamer gezogen. Hier tussen zit het motortje, wat bloedstroom op gang brengt. En hier zit de uitgang, die ligt in de aorta. Oftewel, de linkerkamer wordt leeggezogen. Hier ongeveer zit dan straks de aortaklep. En hier wordt in de um, uh, Aorta dat uitgespoten. Uh, dit is de CP-impella, die kan ongeveer 3,5 liter per minuut uh, support uh, bieden. Dus de gedachte is dat als wij dadelijk met de hoofdstam uh, bezig zijn met de dotteprocedure en de linkerkamer, uh, die al niet goed is, uh, door de ischemie mogelijk nog minder goed gaat, uh, gaat knijpen, dat, we, uh, dat de impella dan de uh, bloedstroom uh, kan overnemen. Oké, okay, dus we voeren hem nu uh, op, hè, over de voerdraad. Daar komt hij. Oké, okay, um, Ellen, als jij klaar staat om de impeller aan te zetten... zodra je hem in de linkerkamer legt, dan, uh, dan kan hij een AI geven... omdat uh, de oorteklep wordt opengehouden. En... Um, Oké, okay. zet de impeller maar aan, alsjeblieft. Ja, zet hem maar aan. Haal de voerdraad eruit. Okay. Dan filmen we even de impella console en dan gaan we even kijken wat er gebeurt. Uh, bovenin zien we de bloeddrukcurve, de, de sawarte Onderin zien we de, dat heet dan de motorcurrent, de weerstand. En linksonder zien we de support die de um, uh, impella op dit moment geeft. Ja, dus hij bouwt dat op. We zitten inmiddels op 3 liter ondersteuning. Dus um, dat is mooi. Hij geeft nog wat pvc's. Ik ga hem even een klein beetje kijken of we hem ietsje mooier kunnen neerleggen. Oké, okay, wat we dus gaan doen, dat is de zogenaamde single-axis techniek. Die gebruiken we hier nu um, in principe altijd, um, uh, zodat je via de sheet van de Impella ook de dotter um, katheter gaat plaatsen. Dat scheelt uh, uiteraard één keer uh, of een extra toegangsweg hè, met alle mogelijke problemen van dien. Zo, dus we prikken nu gewoon de, uh, de sheet aan van de impella en we doen net alsof, uh, net alsof je gewoon een, uh, een, normale toegang hebt. een reguliere zeldinger, uh, procedure doet. En dan plaatsen we dus de sheet door de um, impella sheet. Oké, okay? dus we hebben nu de draad geplaatst en dan gaan we de sheet plaatsen. Oké, okay, we gaan beginnen met de dotterprocedure zelf. Uh, goed, dus we gaan even een angio maken, filmpje. Ja, oké, okay, pufje. Oké, okay. filmpje. Goed, dus hier, uh, wordt, de, hier wordt de anatomie uh, duidelijk, uh, inmiddels Dus wat we zien is een um, ernstige hoofdstamstenose. Stenose in de CXMO, ja. Filmpje. En um, LAD uh, diffus uh, ziek. Onze strategie gaat zijn om um, um, uh, ons met name te richten op de hoofdstam uh, richting de LAD. Uiteraard zit er ook nog stenoos in de CX, maar uh, we gaan ons primair op, uh, op de LAD CX richten. Ja, dit is wel een mooi plaatje hè. Okay, dus dit is de richting waarin we gaan werken. Okay, dus wat we eerst gaan doen is een, um, de boel wireen met een BMW. En dan is het plan om daarna te rotableren. Dan gaan we dus een, met een micro-katheter de, um, de BMW wisselen voor een, um, een rote wire okay, dus het eerste draadje ligt nu in de diagonaal. Gaan we even kijken of, we, of dat wat steun geeft, zodat we met een tweede draadje dan in, de, in de LAD kunnen komen. Ja, pufje Ja, zeer goed. Oké, okay. nou, dan gaan we even kijken. Vanuit de rechts uh, kraniale opname, Oké, okay, goed. Dus dan leggen we de draad eventjes in de LED. Oké, okay, dan willen we even een dock en een uh, uh, fine cross microcatheter. Het doel is dan om de, um, de rotorwire uh, in positie te brengen. Dus de dok gebruiken om uh, de BMW te verlengen. Dus de voerdraad zodat we de, de microcatheter eroverheen kunnen plaatsen. Wij vinden dit een prettige methode, omdat, we, omdat over het algemeen het waaieren van, uh, van dit soort verkookte vaten met de rode waaier um, minder makkelijk gaat. Oké, okay, Dus daar gaat de microcatheter. ga gaat mooi naar het uh, einde, einde van de... LED. Ja. Kijk, dus gaat de BMW eruit? Nou, nu zien we alles ook mooi hè? We zien de impella, de microkatheter, de rotorwire. Oké, okay, dus we hebben nu de, de boel gewisseld. Dus we hebben nu een rotorwire in de uh, distale LED. Oké, okay, dan gaan we nu de boor voorbereiden, de 1,25-boor. Dit is de boren: dus een klein uh, diamantenbordje wat met hoge snelheid gaat boren, waarbij we hopen dat we in ieder geval die kalk. Uh, wat kunnen, kunnen kraken, zeg maar. Zodat de dotter daarna mooier gaat. We gaan nu toerental testen. Uh, Henriette stelt hem bij. Oké, okay, mag terug. 160.000. Oké, okay, stop even. Oké, okay, gaat hij? Ja, prima. Oké. Okay. Oké, okay, goed. Dus we hebben nu de uh, rota beuren op zijn plek gelegd. We gaan boren. Flush flus staat aan. Ja. Oké, okay, stop. Wat er gebeurt is, als we boren, zien we dat, um, dat patiënt een continue bloeddruk krijgt. Um, dat wil zeggen dat de linkerkamer eigenlijk niet meer knijpt. Wat op zich... Um, ...het gebruik van de impella uh, ondersteunt, in dit uh, geval. Ja. Uh, we merken de, dus dat dit niet altijd uh, zo is. Hè, dat het een beetje slechter voorspellen is wanneer een impeller niet moet gebruiken. Maar in dit geval uh, lijkt dat dus nuttig. We gaan nog een keer herhalen uh, het boren. Uh, wat mij betreft gaat de flush uh, open. Ja. Doorlichten? Ja. Oké, okay. okay. stop. Flush uit. Uh, klaar. Wat we gaan doen is de boren eruit halen. Uh, dan willen we graag uh, een grotere boor. Maak even een plaatje na de... Uh, ja, film maar. Oké, okay. mooi hoor. Uh, we doen nu de anderhalf uh, beur, maatje groter. We gaan hem weer opvoeren. Uh, gaat hij Flush aan. Uh, gaan we nog een keer boren, jongens. Stop maar, flush uit. Goed, uh, gaan we nog een keer doen? Flush open. Doorlichten. Oké, okay, klaar. Nou, dan gaan we kijken wat we nu uh, hebben. Filmpje. Oké, okay, perfect. Kijk eens, bloeddruk uh, trekt ook mooi bij. We gaan even een andere richting uh, dit uh, bekijken. Ook nog even kijken. Oh, dat is wel een verbetering. Ja, zo moet je het doen. Ja, we hebben nu twee keer geboord en we gaan nu een, um, met een 2,5-20 ballon... Um, even wat meer ruimte maken daar in die, uh, die hoofdstam. Oké, okay, de ballon die gaat uh, inmiddels mooi hè, na het boren. Oké, okay, pufje. Oké, okay, ja, blaas maar. Blazen nu de 2,5-ballon op. 12. Um... 14. Ja, doe maar leeg. Je ziet dat hij um, dat toch nog niet helemaal mooi ontplooit. Hè. Dus we hebben geboord, maar er zit nog steeds uh, heel erg veel kalk. Blazen hem naar 4. Vier. Vier, ja, precies. Vier. Dus wij geven nu de pulsjes af hè, de, met um, de geluidsgolf die dan de, de kalk uh, gaat vergrijzen. Oké, okay, naar 6 atmosfeer. En leeg. Goed, dan gaan we het nog een keer doen, vier atmosfeer. Oké, okay. zes. En leeg. en leeg. Je kunt in totaal 8 uh, keer 10 uh, pulsjes geven. Dan gaan we het hele traject, uh, en, maar zeker ook die, uh, die hoofdstand behandelen, vier atmosfeer. Zes en leeg. En dan doen we zo de laatste nog even. Nou, dit begint er toch wel steeds mooier uit te zien. Dus die, uh, we moeten die diagonaal ook nog even behandelen. Dan gaan we even met een 2.015 uh, uh, ballonnetje gaan we dat even oprekken. Ja, ze maar. Inflatie. 14. Leeg. Oké, okay, wat we nu gaan doen. We hebben flink uh, gedilateerd en geboord. We gaan nu de eerste stand uh, plaatsen. Dat is een 3.018 Science uh, stand. Oké, okay, inflatie stand. Nou, ontplooit om, om mooi. Goed, dan gaan we hem even zo filmen. Oké, okay. oh ja, is perfect. Hè? Dus we houden flow in de um, diagonaal. Oké, okay, dus we hebben nu de LAD uh, over de diagonaal uh, behandeld met een 3.018. Um, en we willen nu... Um, uh, ...verlengen naar het ostium van de hoofdstam met een um, uh, 3.023. En die gaan we dan uiteindelijk uh, ja. nog groter maken. Het mooie van de, dit standplatform is dat je die uiteindelijk tot 5,5 kunt, uh, kunt upsize. Even kijken hoe die bij het ostium ligt. Een filmpje. Ja, dus we hebben nu 1, 2 mm overlap. Inflatie stand. Um, 14... En leeg. Kijk, CX is, uh, is mooi gebleven. Nou, ah, dit, uh, dit is vrij. Um, nou, dan wil ik een 4-0 NC, alsjeblieft. Oké, okay, dus wat we nu gaan doen is het tweede deel van die... Um, van die stand, zeg maar, de de 3-0 stand, gaan we nog even... met hoge drukken nadilateren. Um, ja, hier. Dat is een 3 en uh, NC-ballon. Ja, doe maar even 20. 20 is alweer. Ja, heel even wachten hoor. Ja, 22. Oké, okay, leuk. Oké, okay, klaar. Oké, okay, nog een keer kijken. Oké, okay, dus dit is goed. Dan gaan we nu met de 4-0 en C. Op het begin deel. van die stand doen. Abbaas ja, baas maar op. Doe maar even ja, 20 of zo. Ja, 20. Leeg. Okay. Mooi, dus dit is een beetje het begin van de stand. Gaan we nu even helemaal naar het begin. Ja, nog een keer. Maar even, ja, maar hoge druk, 24 of zo. 24. Ja, leeg. Uh, perfect hè? Ja. Oké, okay, hoge druk. 24. Ja, nee, nee. En leeg. Leeg 24. Uh, wat we nu eigenlijk moeten doen is een ifus. Uh, wat mij betreft. Gaan we eens even kijken hoe die... Uh, hoe die stent eruit ziet. Dus we hebben nu de... Uh, ifus erin gelegd. En dan gaan we hem terug... Uh, terugtrekken. Naar de hoofdstam. Ja, die ligt mooi... Uh, Hier is een mooie positie. Ja. Ligt die mooi tegen de wand? Hier. Ja, daar niet. Hè? Misschien kan die. Ja, hier weer. Nou, laten we nog een klein zetje geven aan de 4,5. NC. Oké, okay, doen we het, doe het met, uh, begin van de stand nog even met een uh, uh, 4,5, 12. Uh, NC. We u zeker dat die. Uh, dat het allemaal groot genoeg is. Daar hebben we hem nu, hè? Ja. Oké, okay, blaas hem maar op. 18. Oké, okay, 18 atmosfeer. De 4,5, 12 en C. Uh, doe maar leeg. Oké. Okay. Goed. Uh, jongens, we kunnen... Uh, we zijn klaar met de dotter en we zien op de uh, bloeddruk dat hij mooi is. Dus we kunnen de Impella gaan afbouwen. Uh, hij mag naar P4, alsjeblieft. We gaan even kijken wat er dan gebeurt. Ik verwacht op zich uh, geen problemen. Als we nu kijken, hebben we hem toch wel in het begin uh, zeker nodig gehad, hè? toen we aan het boren waren met die hoofdstam. Dus uh, het heeft nu een mooie bloeddruk, dus ik verwacht dat de patiënt zonder de impella kan. Uh, maar rondom het boren van de hoofdstam hadden we hem wel legelijk. Uh, lage bloeddrukken en op een gegeven moment continue flow. Uh, dus dat, uh, dat werkt toch een stuk, uh, een stuk prettiger zo met deze ondersteuning. Even kijken, de ACT. Zet hem maar op, uh, zet hem maar op P2 alsjeblieft. Wat mij betreft kan die uh, bloeddruks goed hè jongens? Ja. Oké, okay, nou dan gaan we dit zo doen, als volgt. Um, uh, wacht even, gaat dit er zo uit? Even kijken, wat wil je doen? Die, zo, die, die, nou, die, die moet eruit, anders uit. krijg de je die andere vies. er ook niet uit. Nee, precies. En dan gaat deze nu ook uit, ja? klein. oké. Okay. Nee, ik heb nu uit de linkerkamer. Oh, oké. Okay. Kijk er nog even, zet je hem nu stop. Oké, okay, ja, nul. Oké, okay. dus de impella is er nu uit. Dus we wachten even op de ACT voordat we de uh, sheet uit de lease kunnen halen. Dat is misschien een mooi moment om even samenvatting van... Uh, de procedure van, uh, van vandaag te geven. Um, hierachter zie je het een beetje, dus aan de linkerkant de spider uh, voor de uh, uh, procedure. Sterk verkalkte hoofdstam uh, bij een uh, ejectiefractie van ongeveer 20 uh, Waarbij we uh, uh, onder impella ondersteuning uh, de hoofdstam behandeld hebben. De rotablatie met een shockwave ballon en met, um, met gewone ballonnen. En uiteindelijk twee, um, twee stands hebben geplaatst achter elkaar. Eentje in de LAD en eentje tot aan het begin van de hoofdstam um, en ook de zijtakken, met name ook de uh, relatief kleine zieke CX, zijn mooi opengebleven. Dus dat is samenvatting, we zijn eigenlijk uh, tevreden denk ik zoals het geworden geho is.